Hey jongens, wauw. Het is al echt zo'n lange tijd geleden dat ik hier een video heb opgenomen. En ik wil even van dit moment gebruik maken om aan te kondigen waar ik mee bezig ben. En ook wat de toekomst wordt van dit YouTube kanaal. Um, nou, zoals jullie weten heb ik echt al een hele lange tijd niet meer gepost. Ik heb een best wel zwaar jaar achter de rug. Een jaar waarin ik mezelf heb leren, kenten, leren kennen op manieren die ja, best wel zwaar waren. Ik heb heel veel geleerd en ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb mezelf enorm verdiept in wat maakt mij nou gelukkig en waar wil ik heen met mijn leven. Um, ik werkte namelijk eerder veel te hard. Ik werkte echt veel te hard, veel te veel uren op mijn werk en ik merkte dat het me helemaal geen voldoening meer gaf. Uiteindelijk moest ik dit bekopen met een burn-out en dat was heel erg zwaar voor me. Maar het gaf me ook tijd om te duiken in wat ik nou leuk vind, wat ik belangrijk vind in het leven en waar ik naartoe wil werken in mijn toekomst. En dat heeft me doen besluiten dat ik een, met een aantal dingen ga stoppen. Ik ben uh, sindsdien gestopt met mijn loondienstbaan, maar ik ga ook stoppen met dit beauty kanaal. En nu ga ik niet stoppen met dit kanaal eigenlijk, maar ik ga stoppen met het type video's wat ik hierop ga posten. Dus je zult helaas geen beauty video's meer van me zien, maar je zult wel andere video's van mij gaan zien. Dus mijn videoavontuur gaat gewoon nog verder, maar het zullen hele andere type video's zijn. Dus ik ga geen tutorials meer maken, ik ga geen producten meer reviewen, maar ik ga jullie meenemen in mijn businessavontuur als businesscoach. Ik ben met een coaching business gestart om vrouwelijke ondernemers te helpen met hun sales en marketing, zodat zij nog veel grotere resultaten gaan behalen. Ik ben zo excited en dit, ik heb ook echt dat, het gevoel dat dit iets is waar ik heb al mijn kennis en ervaring die ik afgelopen jaren heb opgebouwd hierin kwijt kan. Dus het maakt me zo blij en ik ben zo, ja, ik weet niet, ik ben er best wel trots op. Het uh, gaat heel goed momenteel, dus daar ben ik ook super dankbaar voor. En ik denk ook echt van wauw, dit is echt iets wat ik nu beter heb zo bij mij past en wat ook past bij mijn ontwikkeling als persoon zijnde, maar ook als professional zijnde. En ik denk dat de beauty video's die ik heb gemaakt, het was zo leuk om te doen. Ik ben er in 2014 volgens mij mee begonnen. Het was mijn allereerste video. <laughs> zo lang geleden. En ik heb mezelf zo veel ontwikkeld. En ik zie ook dat mijn video's steeds beter zijn geworden en dergelijke. En dat is fantastisch. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar nu is het tijd voor de next chapter. En ik heb het gevoel dat deze business coaching business die ik heb opgezet uh, momenteel meer bij mij past en mijn pad wat ik wil opgaan voor de toekomst namelijk om nog meer vrouwen te inspireren om ook hun dromen achterna te gaan en een doelen te bereiken. Natuurlijk was dat ook eigenlijk een van mijn speerpunten bij mijn beauty kanaal. Namelijk, ik wilde jullie als vrouwen inspireren om ja, nog beter voor de dag te komen. En vol zelfvertrouwen naar buiten te stappen. En ook gewoon lekker een lipstick op te doen. En felle oogschaduw. Als je daar, weet je, als je dat wilde. En je niks aantrekt van wat andere mensen daarvan vonden. En nu wil ik vrouwen helpen met hetzelfde. Maar dan in hun business. Dus ik wil dat vrouwen zichzelf vol zelfvertrouwen gaan presenteren. Dat ze zichzelf durven verkopen. Dat ze weten hoe ze zichzelf zelf moeten positioneren en uh, dat is alles wat ik ga doen met deze coaching business. Ik heb een website, top.nl. maar ik zal ook een website lanceren onder mijn eigen naam. Mocht je nou denken van ik wil je nog meer volgen, dat kan. Ik heb een Instagram account. Lordship.eucer heet die. En daar kun je me gewoon volgen in mijn avonturen als businesscoach en als ondernemer. Dus als je dat leuk vindt, ga dan zeker me volgen op Instagram. Want ik ben daar super actief. Ik doe daar heel veel dingen uit mijn eigen leven. En ja, um, yeah. dus aan de ene kant is het triest dat ik geen video's meer ga maken in de toekomst. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dit weer... Ja, dat ik nu stappen in de richting aan het zetten ben. Om mezelf nog verder te ontwikkelen als vrouw zijn en als... Ondernemer en als coach en kijk ik heel erg uit naar de toekomst uh, en wat die mij gaat bieden. Dus um, dit even als een kleine update video voor jullie. Dus niet schrikken maar vanaf nu ziet je dus op dit kanaal andere type video's gaan zien. En ik hoop dat jullie mijn keuze begrijpen. En ik hoop dat het ook met jullie goed gaat. Het zijn natuurlijk rare tijden waarin ja. Waarin we geen idee hebben wat er gaat gebeuren. Hoe lang dit nog gaat duren en dergelijke. Dus ik hoop dat jullie jezelf allemaal een beetje doorheen slaan. En ja, uh, yeah, ik, ik zou het super leuk vinden als je geabonneerd blijft. Als je weggaat, snap ik het ook. Want dit kanaal gaat gewoon veranderen. En het moet wel bij jou passen. En je moet het ook leuk vinden. Uh, weet je, no, no, no, hoe zeg je dat? Uh, no feelings hurt, weet je wel. Uh, no strings attached. Of hoe zeggen ze dat? <laughs> nog even goede vrienden. Als je besluit om niet meer geabonneerd te zijn op dit kanaal. Ik wens je ook nog heel veel succes met jouw toekomst. En hopelijk vind je weer andere mensen die je kunt volgen. Die vloggen over beauty en dergelijke. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Ik ben heel dankbaar voor alle leuke en mooie reacties die ik heb gekregen. En ja, nu is het gewoon tijd voor iets anders wat ook super spannend is. En ik heb er heel veel zin in. Dus uh, nou, hele dikke kus aan jullie. Heel erg bedankt voor al jullie support. Alle jullie leuke reacties. Al jullie enthousiasme en vragen die ik kreeg op video's, ik had nooit verwacht dat mijn video's zo goed zouden gaan scoren. Sommige video's hebben echt meer dan een ton views, echt bizar, bizar. Maar zo dankbaar voor. Uh, dus ik hou van jullie allemaal en wie weet zien we elkaar nog in de toekomst. Bye bye.